Zo, we zijn op weg naar Pessen. Het is achtergelaten op de amneses in de fles van Daan. We gaan nu uh, twee uur en... Nou, wat is het? Tien minuten? En ja, rijden. Dus het is wel een eindje, maar goed, het is wel gaaf, want we gaan het wagentje halen van de boer. En bij de boer zullen ze daar vast meer over weten dan ik nu, dus dat is op zich wel interessante informatie. De plannen zijn gewijzigd. Ik ga samen met moeder gaan we naar Pessen toe rijden, want Dani voedt zich niet helemaal hop en top. Daarom is ze naar huis gegaan voor de zekerheid en daardoor vervallen mijn lessen voor vanmiddag. Dus de paarden hebben nu denk ik 10 minuutjes in de stapmolen gestaan. Gaan we nu naar Pessen toe. We gaan het wagentje ophalen en als we dan terugkomen zitten de paarden weer in de stapmolen. En de paarden zijn dan vrij vandaag plotseling Dat is op zich niet zo heel erg Want ze hebben best wel wat gedaan de afgelopen week eh, Morgen gaan we denk ik met Blondie en Verona toch even naar het strand Zodat Blondie de wagen een keertje meegemaakt heeft ja. Voordat ze maandag daarmee naar Amsterdam gaat Dus dat is sowieso lekker En ja, straks gaan we ze nog even loszetten In de molen zetten, dat soort grappen Maar nu eerst naar Pessen ja. We zijn in Pessen ik zie een aantal wagentjes staan, dus ik weet niet welke wij mee krijgen. Want er staat er hier. Oh, daar een. Maar er staat er. Daar ook nog een. Daar. Het tegenlicht, ik zie het niet. Ik wil wel een poes lopen. Ah. Dus we gaan even op zoek naar Robert of Arnold en dan horen we vanzelf wat de bedoeling is. Ik? Nou, ik niet. Blondie, die gaat iets speciaals doen. Die gaat namelijk voor een uh, reclame. Gaat ze... Oh, sorry, sorry, sorry, Koes. Gaat ze uh, model spelen. Dus zijn we nu bij de boer, de boer Horstrux, om hier een wagentje op te halen... ...om Lonnie zo goed mogelijk te kunnen vervoeren. We moeten helemaal naar Amsterdam toe en dan is het best wel heel erg fijn om zo'n groot wagentje te hebben. Je hoort al iets op de achtergrond brommen. Voor mij staat het nieuwe wagentje. Nou ja, nieuw, het wagentje dat we voor de aankomende dagen meekrijgen. Die ga ik jullie zo laten zien. We zitten in het wagentje. Ik heb iets heel cools. Nou ja, de, dit wagentje. Kijk, je kan precies zien wat daar gebeurt. Hou cool. Dat is cool hè. Oh, mama reageert niet. Oh ja, het is heel cool. Maar ik moet even... Eén, ik heb een automaat en dit is een schakel. En ik heb, was het was net ook niet aan het schakelen. Ik heb honderd jaar in een schakelauto gereden. hoor, Dus het is verder geen probleem. Maar ik heb ook al jaren nu een automaat. Dus dan merk je toch dat je weer eventjes moet wennen. Buiten dat, als je in een andere auto rijdt, moet je altijd even wennen. En dan is dit niet zomaar een auto. Dit is natuurlijk een wagen. wagen. Een wagen. Dus dat betekent dat ik even geconcentreerd moet zijn op mijn Taak. En mijn okay. taak is heel huids terugkomen in Koelwijk. Ja. En daarna in massage. Zekers. Oh, dus donker dat, licht. Dus dat is wat, uh, wat uh, ik nu aan het doen ben. Ik kreeg hier meteen McDonald's vibes van. Ze dus zijn zei mama, ik krijg hier McDonald's vibes van. En dus zei ze... Mm -hmm. ja, maar je kan hier niet eens mee door de McDrive, hè? Echt niet? Nee. Oh. Dat hoezo, gaat niet. Hoezo niet? Hoezo dat niet gaat? Omdat hij daar te groter is. Mm. Dus dat betekent eigenlijk al dat je niet naar McDonalds kan, want alle restaurants zijn natuurlijk gewoon weer dicht. Nou... Zo, so, we zijn onderweg naar huis. Al... Nee, we gaan eerst naar de Arco. zijn we onderweg. We zijn al een half uur onderweg. Ja, uh, wat langer, want we zijn er over een uur en een kwartier. Oh. Het is twee uur en een kwartier, dus we zijn al een uur onderweg. Oh. oh. We zitten wel heel ver weg. Op. Ah. Toch niet zo ver weg. Waarom <laughs> <laughs> ja, deed je dat nou? Sorry. Ik wou zeggen dat de afstand tussen Tess en mij groter is dan normaal. Ik ben wel blij dat ik in mijn vorige beroep in die Mercedes-busjes gereden heb. Want anders zou dit, denk ik, heel indrukwekkend zijn. We hebben hier een mooie zijkant. gedaan. Voilà. Dan hebben we hier een mooi raam. En je moet hier een beetje aantrekken of zo. Je... Oh, dat had je al laten zien, toch? Ja. ja. Dan heb je hier dingetje en dan kan je zo en dan zie je, hoi, Hier hierboven heb je vakjes, ja. ja, hier ook, ik weet niet hoe je hier Daar, bent, van, vakje. maar je hebt vak. Je ja, kan hier dingen in kwijt, je kan hier dingen kwijt, hier dingen in kwijt, ja. wel lekker hier. stoelen van jij de stoelen? Ik ja, ze zijn ik, ik wel recht, lege, maar ik heb een hele de stoelen ja. hier. Uh, Waar het doorgebind wordt. Het draaien heel mooi uit. Ja, okay. uh, inmiddels zijn we in Poldijk. Het is kwart voor acht en het is inmiddels donker. Dus ik kan buiten niet zo makkelijk meer filmen. Het test gaat even de hapjes doen. We gaan afsluiten hier. Maar je moet natuurlijk een supplementje hebben van Equestal. En. Morgen gaan we denk ik even met dit wagentje naar het strand. Kunnen de paardjes wennen? En ik ga Tess even helpen, want het is al laat en het is best een hele trip naar Pessen, dus we zijn best een beetje moe. Dus ik ga haar even helpen en dan uh, morgen, oh, of iemand anders, morgen weer een nieuwe dag. Het is vandaag zondag en we rijden weg. Um, wij zijn onderweg naar Stal, want wij gaan vandaag naar het strand toe, samen met de paarden en het wagentje. Om Blondie alvast te laten wennen aan het wagentje. Dat we morgen daar geen problemen mee hebben. Want dat zou natuurlijk niet handig zijn. En dan hebben we, zijn we helemaal gestrest. En dat is niet handig. Dus vandaar. Ik hoop dat die mail opzij gaat. Akko! Dus wij gaan naar beneden toe. Dan gaan we spullen pakken en naar het strand. En dan ga ik jullie ook laten zien via dat schermpje. Dat jullie kunnen zien uh, hoe de paarden staan. Want daar ben ik denk, ook wel heel erg benieuwd naar. Ik weet wel dat verona heel erg hangt op een kant. Dus, uh, we go to see. Maar eerst naar Temmenese. Ja, het regent natuurlijk, want wij gaan naar het strand. Maar als Tess straks helemaal zeiknat nat is, kan ze hier in het wagentje super dus omkleden. Zo, er was een lijntje hier. Maar snapte niet waar die voor is. Maar als je een pony wil laden en die vindt dat spannend. dan kun je natuurlijk eerst het lijntje doen. Dan kunnen ze er niet echt meer uit. En dan kan je daarna op je gemak de klep dicht doen. Daar is over nagedacht. klep is wel zwaar. Oké. Okay. klep dicht. Andere kant. Zo. Tussen ze inmiddels uit. Uh, staat Blondie goed vast? Ja. Aan twee van die dingen? Ja. Dan mogen we de deurtjes dicht. Doei, schatje! Doei schatje. Zo, paarden zitten erin. Hallo paarden. Ik zie Blondie niet meer. Blondie? Oh, daar is ze. Blondie denkt, ik heb mooi mijn eigen zak. Dat is een stuk beter met van <laughs> Nou, alle spullen zitten erin zo. Dus, uh... oh, ik moet nog een springdekje hebben. Dat is het enige. Dus die gaan we nog pakken en dan gaan we naar het schat. We zijn aan het rijden! En de reden waarom ik zo blij ben, is omdat ik Verona en Blondie in de gaten kan houden. Ik voel Verona en Blondie. Ik heb echt heel erg het gevoel dat de wagen heel erg naar jouw kant toe uh... Ja, dat gevoel heb ik oh. ook. Maar ja, Verona is natuurlijk ook een stuk zwaarder dan, dan, dan Blondie is. Dus ik heb ook het gevoel dat we best wel... Uh niet Eerlijk beladen zijn nu dat we nu zo hangen. Ja, ik laat het Doe. zien. Oh. Sorry, paarden. <laughs> het ging nog goed. Ze leven nog. Kijk maar. Daar oh. daarop kan je ze zien. Nou, jullie kunnen het nog niet. Daarom... Oh, hij, hij wordt rechter. Voel je dat? Alsof die soort compenseert of zo. Ja. Oh, yeah. oh. oh Verona gaat tegen de kant aan. Ja, dat doet Verona altijd. <laughs> ik ga tien minuten ervan genieten dat ik de hete naar de paarden kan kijken. Nou, blondie wordt binnen opgezadeld, dat is wel heel erg fijn. De vrouw staat nu buiten. Ik heb alleen even niks waar ik hem maar vast kan maken. Dus dat ga ik de volgende keer even aan Arnold vragen. Aan de trekhaak. Maar ik hoop dat die deur dan niet dicht gaat. Dus dat is een dingetje. Wat moeders nu het allerfijnste vindt, is dat ze binnen kan zitten. En dan heeft Tess een krukje. Dus ik heb moeders. Op het krukje. En dan gewoon mijn schoentjes wisselen. Daar. Oh, waar zijn mijn schoenen? Oh, hier. Dan kan ik mijn schoentjes wisselen. Ik, ik zou er bijna nog zo'n TikTok van maken dat je zo'n zo schoen gooit, weet je wel. Oké, okay, ik ga even wisselen. Tess wilde de pony binnenopzalen, opzaden, maar dan moet ze natuurlijk wel met pony en al, moet ze de wagen ook weer afsluiten. En dat is toch minder makkelijk. Maar Blondie die werkt er mee, dus dat is fijn. Ze heeft inmiddels de superman cape om, ook wel jas genoemd. Met die jas kan ze dan helemaal droog blijven op haar paard, hoop ze. Dat hoop ik ook, is van Montar. Het was heel fijn. Uiteraard moet eerst de workout op de Apple ebbolletje aangezet worden. En dan gaat ze opstijgen. Op haar passiersadel Met haar bukkasdekje. En mijn honderhoopstal. En ziet ze er inderdaad uit als supervrouw. Ja, Tess dus die wordt niet nat jongens. We hebben de video, ik heb de video van Sarissa gekeken over haar influencers. Hoe het eruit ziet. Het is inderdaad net een soort supermoeren. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Er zijn er allemaal hele kleine vogeltjes. En vragen we vragen ons af wat voor vogeltjes dat zijn. Dat het nooit zou lukken. We lopen in de zee. Met paarden. Jawel. Zelfs Corona. Gewoon naar de zee. Het wordt echt fantastisch. Nog even. En dan doet ze alles. Waarvan je dacht dat een paard dat leuk zou vinden. Vooral <laughs> buiten. We hebben net even kibbeling gehad En nu gaan we terug naar de wagen. En met de wagen, in de wagen kunnen we even onze kibbel opeten als de paardjes erin staan. Ja, de paarden lopen een stuk sneller, want dus die zegt, nou, dan loop ik heel terug met de kibbeling. Zeg, nou, doe ik maar, doe doet maar in een taxi. Dus te eerder zijn we bij de kibbeling. Of bij de wagen om de kibbeling. Lekker. Naar de wagen. Ik dus we lekker de paardjes inladen. En dan gaan we eventjes lekker. Ja, en kibbelingetje eten, dat is dan toch wel weer zien. Ja, inmiddels ja, zit de broek onder, Pondie eet gras, Tess eet de kibbeling, ik ook. En vrouw eten! Hoi. Ja. Zo, de meisjes staan weer, ik kost nu iets meer moeite, maar op zich ging het wel aardig. Een paar minuutjes extra, geeft niet. Ik dus even wennen, is een andere manier van laden van de trailer. En die moet natuurlijk inparkeren. Ja, nu is natuurlijk de ding dicht gedaan. Maar die moet ik een soort inparkeren. En dat vindt ze toch wel een beetje gek. Voor Verona is dat makkelijker, want die staat natuurlijk achter. Maar goed, ze staan erin. Dan kunnen wij weer naar huis. Zo, en toen zaten onze avontuur al weer erop met dit wagentje. Ik ben super blij dat we dit hebben mogen lenen. We hebben er echt heel veel plezier van gehad. De paarden hebben er plezier van gehad. We hebben er echt iets aan gehad ook. De boer Horst Trucks, heel erg bedankt dat jullie deze bij, aan ons hebben uitgeleefd. Het is vandaag woensdag. Een hele gekke dag om mij ineens in beeld zo te krijgen. Maar het probleem is namelijk Daan. En ik ga jullie Daan laten zien op de telefoon. Daar is ze. Hoi. Ik moet jou uit de glimming. Zo, zo glim in, tenminste, in zo. Vertel. Nou, uh, ik ben positief getest op corona. En dat betekent dat ik in uh, zelfisolatie zit in mijn huis de aankomende tien dagen. En dat betekent dat wij het zonder da moeten doen. Maar dat is nog de helft maar van ik het probleem. Ook van dat, dat ook nog, maar dat is de helft van het probleem. Want de andere helft van het probleem is namelijk Steef. Ja, precies. Ik uh, heb zondag uh, de hele dag met Steve in de auto gezeten. Um, dus Steve moet ook in quarantaine thuis. Dat betekent dus dat we tien dagen zonder stevend na moeten doen? Exact. En dat is niet zo heel erg leuk. Sterker nee. nog, dat is eigenlijk niet te doen. Gewoon heel erg shit. Ja, nou, dat is shit omdat we elkaar natuurlijk graag zien. Dat is één. Maar ja. twee, er zijn natuurlijk ook heel veel paarden hier op stal die ja. allemaal verzorging nodig hebben... En ja. Uh, ja, dat wordt best lastig. Nou, zeker weten. Dus nu Het hebben we. Er zijn er we... ook niet uh, zomaar twee of drie. <laughs> <De> echte. <laughs> dus nu hebben we een uh, uitdaging. En de uitdaging is nu dat ik samen met Tessa en Elisa. in ieder geval een deel van jullie paarden ga doen. Ja. En dan gaat Robin gaat de, de Hengst doen. Ja. En dan gaat Shirley just doen. Uh, nee, Sammy gaat just Oh, doen, Sammy. Ook de, ja, die heb ik net gebeld. Die gaat hem ook aan de bijzet logeren. Dus die uh, uh, doet dan haar zeg maar, aan het werk zetten. Ja, precies. En, en ik ben er dan zeg maar, voor, uh, voor de beweging. Of in ieder ja. geval om de hok uit te komen. Want ik, ja, ben, natuurlijk, want... ik, ik ben niet zo geschoold. Dus uh, ja, op die manier gaan we dat aanpakken. Want als ik nu ziek word... Dan hebben we een uitdaging erbij, dus de komende negen dagen nu nog moet ik beter blijven. Dan ja, zijn jullie hopelijk weer beter, dus dan zou het ietsje dan... minder erg, erg zijn als ik ziek word. Want dan ja, kunnen jullie dan... mijn paarden weer doen. Maar we hopen dat jij ook niet ziek wordt. Nee, de bedoeling is natuurlijk dat er niemand ziek wordt. Maar goed, dit is een hele uitzonderlijke situatie. Uh, dat betekent ook dat het iets anders gaat met de paarden dan dat we wenselijk zouden vinden, denk ik. Ja, zeker weten. Want dat betekent... Dat ze er één, twee keer uitkomen, maar dat er niet gereden wordt en weinig gelogeerd en zo. Dus ja, dat geldt voor mijn eigen paard natuurlijk ook. Wat we nu wel gaan proberen is om testerles via internet te gaan doen. Ja, heel benieuwd. Ik ook, dus dat is een beetje spannend. Aan de andere kant heb je natuurlijk al vanuit de kantine les gegeven over de telefoon. Ja. Dus we hopen dat het meevalt. Zo heb jij in ieder geval nog iets te doen en blijven ponies aan het werk of ik iets doen. <laughs> ja. Dus bezigheidstherapie voor Daan. Oh, echt heel erg. We hebben ook met Daan afgesproken dat ze heel veel reels en TikToks gaat maken. Ja, ik ben ook alleen maar op TikTok nu bezig om ideeën te verzinnen. En ik heb al mensen gezien dat je zo'n streepje hebt en dat ze dan een vinger zo de oog in en dan aan de andere kant uit de neus. Dus ik uh, heb genoeg ideeën. <laughs> Ik heb sterker nog, ik heb een challenge bij Daan er aangehangen. Want ze moet nu dan tien dagen in quarantaine. Daar zijn er nu nog negen van over, toch? Ja. Zo is ja, minst, ja, ja, ja. Je moet eerst nog kort vrij, maar in ieder geval tien dagen. Dus uh, de challenge is dan dat Daan op TikTok uh, 110.000 volgers moet hebben. En dan op Instagram moet ze 10.000 volgers hebben. Ja. Dus Daan? Oh, wat nou was je... Ja, uh, uh, en wat nou was je verliest? Uh, ja, um, dan blijf ik nog tien dagen in quarantaine. <laughs> nee, doe dat maar niet. <laughs> oh, nee, Ik denk niet dat ik dat aan kan hoor. <laughs> Wij ook niet, doe dat maar niet. <laughs> Laten we maar afspreken ja. dat als je het wel haalt, dan krijg jij een chocoladereep. En als je het niet haalt, dan krijg ik er een. Of in ja. ieder geval Tessa. Ja. Want die, ja. uh, die is natuurlijk hier straks hard paarden aan het poetsen, weet ik het allemaal. En ja. ik ben natuurlijk ja. ook wel bezig. Ja. Maar ja. die kinderen worden nu. Nu komt de kinderarbeid ook zo rond de hoek kijken. Ja. <laughs> Ja, Nou, ik ben wel gelukkig aan de andere kant dat de meiden vakantie hebben. Dat ze uh, daar natuurlijk tijd en willen en uh, voor ons in de prijs willen springen. Zeker, zeker. Want uh, Tess zei hoe moet dat maandag? Ik zeg nou, ik ga me daar maandag zorgen over maken op dit moment. <laughs> Nog maar even niet, want ik heb ook even nee. geen flauw idee hoe dat uh, nee, eruit precies. moet gaan zien. Maar goed, de meiden zijn deze week in ieder geval vrij. Dus dan heb je wel een goede week uitgekozen om in quarantaine ja. te moeten. Want in principe ja. zou jij dan tot maandag moeten, toch? Als ik zondag 24 uur koortsvrij vrij ben, dan zou ik maandag, zeg maar, uh, weer naar buiten mogen. Of... Oké, okay. dus dan zou de quarantaine... En heb je nu koorts? Nou, ik moet... Uh, mama die gaat me vanmiddag een survivalpakket brengen. Dus daar moet ook even een thermometer, thermometer in. De thermometer zegt dat ik 34,7 heb. <laughs> dan heb je geen koorts. <laughs> <laughs> dus ik weet niet precies... Hoe geldig dat is, maar ik denk niet dat... Uh... Dus het klinkt niet helemaal goed. Nee. Nee, oké. Okay. En goed. ik heb er ook een van de paarden liggen, maar om die nou in mijn mond te stoppen, <tos> ging ik ook oh niet zo <tos> Nou ja, op zwierf die zou natuurlijk wel ergens anders in kunnen stoppen. zelfs als bij de paarden, zeg maar. Ja, daar moet hij wel nog even een ontsmettingsbakje overheen, denk ik. Nou, ik heb wel een heel uh, stuk zitten lezen in een boek over bacteriën in de darmen. Volgens mij hebben paarden meestal wel goede bacteriën in hun darmen. Oh, dus wat dat dan betreft, ik denk ik dat je er niet eens heel veel kwaad mee kan. Maar goed. Ik dat... denk dat die schoon naar binnen zijn als wij. <laughs> dat denk ik ook, ja. Dat denk ik echt. Dat is oprecht denk ik dat. Ja, dus nou echt. ja, goed, dat zou nog opties zijn. Even um, ja. kijken hoe ver de meiden zijn. Jij gaat je ja. Airpods even opladen. Uh, we hebben inmiddels gemerkt dat als je via Facetime of Whatsapp belt, dat je dus niet het scherm op kan nemen. Nee. Dus dat is wel heel vervelend. Maar ik ga een poging wagen om uh, in ieder geval met camera gewoon een stukje te filmen. Alleen kunnen ze ja. jou dan niet horen, maar dat is dan, uh, dan jammer. Maar dan kunnen jullie wel zien dat Daan in ieder geval uh, hoe ze dat doet en of dat dan ook lukt. Want dat is natuurlijk nog ja. maar even de vraag. Nou, het is een hele uitdaging, maar het zou wel leuk zijn als het werkt, zeg maar. Ja, want dan zou je nog andere kinderen en volwassenen ook les kunnen geven. Dan heb je ja. in ieder geval wat te doen. Ja, ja precies. Dan uh, kan je buiten je challenge ook nog gewoon je werk doen, een stukje. Ja. Maar je ziet ook, ik ben echt heel moe, hè? Ook gewoon. Ik, doe, ik ben hartstikke moe. <laughs> Oké, okay, nou. Dus jullie gaan zo zien dat uh, Daan digitaal les gaat geven. Ja, nou, ik ben heel benieuwd. Ik ook. Oké, okay, kijk jongens. Daan gaat uh, ja, ja. Tess lesgeven, geven, alleen wij horen natuurlijk niks. Want Tess die heeft oortjes in. Ja, natuurlijk. En ik niet. Ze hebben een heel gesprek, ik heb geen idee waar het over gaat. <laughs> Nou, voor Steven Daan hebben wij een deel van de paarden, een ander deel doen de andere. Uh, buiten zitten, de molen, dat soort grappen. En er wordt natuurlijk ook even een beetje schoonmaken, een schoonmaken bij. Voor dus zonder Steven Daan is alles anders natuurlijk, hè. Nou, gekke tijden. Daan geeft online dan les. We hebben het via YouTube uiteindelijk gedaan, dat ging het beste. We hebben alle paardjes hier uh, naar buiten gelaten. En hoefjes verzorgd en zo. De meiden gaan nu nog poetsen. En Ik ga even aan het werk in de auto en dan komt alles wel weer rond, hoop ik. Het ja, is toch wat, maar goed. Maar goed, het hoort er allemaal bij. Lisa zijn nog even supplementen aan te geven en die helpen dan. En Steven nu met de paarden buiten zetten, uiteraard allemaal met mondkapjes om. Uh. We hebben inmiddels auto's in de molen. De molen, de friese Henk. En hoewel het regent toch even buiten, We hebben hier Azo, Kier en de nog Mandone. Die mag allemaal zo weer binnen. De kas nog, de kastmuur. Ja, hallo, pony. En die mag straks met de dames in de molen. We steven dan nog meer paarden, maar er zijn gelukkig nog andere mensen die ook helpen. Dus die doen de overige paardjes uh, hun dagelijkse beweging en die al zien geven. Zo, alles staat hier weer op stal. Is er allemaal uit geweest in de beddelt, in de molen. Hapjes gehad. Hier wordt er in mannen verzorgd. Dus. Oh, deze. Ja, dus uh, nou. Tess gaat zo Boris nog rijden. Nou, de meiden staan inmiddels ook weer in hun box. En Tess gaat nu Boris rijden. Morgen ga springen met blondie bij Bianca. Dus nou, succes met samen en dan kom ik zo wel even filmen als je aan het rijden bent. Het is vandaag, ik weet niet of we dat al hadden gezegd. Nee. Maar het is vandaag donderdag. Ik zit op Boris. En ik ben bezig met rijden. Hij doet het super goed. Vandaag hebben we weer de paardjes spontaan gedaan. Dat heb ik wel al verteld. Dat is al blijkbaar verteld. Ik heb allemaal fruit dat wij thuis niet meer aten... ...heb ik in een hele grote bak gedaan. Dat heb ik allemaal aan de paardjes gegeven. Dat vonden ze echt heel erg lekker. Soms moesten we ook flamen van de kiwi. Ik had nog opgestopt, maar paarden hebben ook kiwi. En ja, een stukje van hoe ik reis aan de borst. Ze heeft ze alle andere paarden ook al gedaan. Nog even, en dan heeft ze mij helemaal niet meer nodig. Dan uh, kom ik hier voor Jan Joker Alle paarden zijn uit de molen en alle zijn in de molen geweest, in Terdenhoef en er weer uit gegaan. Nu... Alle peeskappen zijn af? Ja, alle peesjes zijn af. Nu gaan we naar Blondie toe. Want we gaan samen met Blondie naar oud toe, maar ze moeten natuurlijk wel een beetje uitzien. Ik heb haar staart al gedaan en er wel een borstel overheen gehaald, maar het kan nog wel beter. Niet aan je mondkapje! Maar geef ik echt meer voorpluk, gewoon, uh, gewoon omdat het zondag kan. Nou ja, omdat hij rechtop geknipt is. <laughs> Voor een uh, reclamecampagne. Yes. Maar like daar is het er meer te Precies, daar krijg we nog een hele video over. Maar voorlopig nog even niet. Oké. Okay. Jij gaat er poetsen? Ja. Great. We zijn uit Gastel, weer hier samen met Blondie. Ik ben hier al een keer eerder geweest samen met Bella. Dat kan ik ook me nog herinneren. En uh, dat is een hele grote beerbak waar je dan kan springen. Ik ben hier samen met mijn vriendin Funky. En Funky is heel erg zielig. Ja, met heel erg zielig hè? Ja. Want ze kan er niet bij. Nee, ze mag niet in de bak. Ik ook niet. Dus <laughs> we zijn samen, ja. Kijk, Tess is aan het losstappen. Die heeft zo meteen een uur les. Dus die uh, wordt losgereden met Bianca. En Funk en ik zitten hier gewoon. Uh... Kijk. Ja. Funk en ik zijn nu uh, oh, je besties. Kan je Tess wil ook even aaien. Ah. <laughs> blondie zit er ook even blondie met blondie.